Hallo en welkom bij Palsmodel Trainstuff. Vandaag heb ik hier een... Ah, een Roco NS500-600. Ook wel de Hippel genoemd, als ik hem niet vergis. Zo. Ik heb er al zo een. Uh, alleen dan in de Structon kleuren. En dit is uh, er een, eentje in de NS kleurstelling. Zo. Um, hij is, zou analoog moeten zijn en er ontbreekt her en der wat uh, dingetjes aan uh, volgens de omschrijving. Maar ik heb ook gezien dat er uh, hieronder nog een heleboel losse onderdelen zitten, dus het zou wel eens kunnen dat hij per ongeluk toch completer is dan gedacht. Um, in ieder geval is hier het zwaailicht lijkt afgebroken te zijn. Er zit hier een klein uh, rood puntje. Um, en de wielen zijn erg smerig moet ik zeggen. Maar ik ga eens kijken of dat die, uh, of dat die inderdaad rijdt. Of dat deelpunt. Uh. Rijden doet hij beide kanten op. Drijfstang ziet er goed uit. Die heb ik nog toevallig in reserve. Ik zie wel dat er hier wat gelijmd moet worden aan het trapje dat het niet helemaal vast lijkt. Het. Of is het dat het zo hoort? Nou, um, ik weet wel. Ik wil hiermee gaan rijden. Dus hier gaat een deco erin. Um, als ik me niet vergis, was het de middelste schroef die eruit moest. Daar zit een schroef. En ik geloof dat hier een ontzettend kleine decoder in moest, maar misschien vergis ik me. ja, ik doe dit uit het uit geheugen, maar hier zaten er ook nog twee. Zat er hier achter ook nog. En er was iets hier met, dat, uh, met het koelrooster. Cool ik heb uh, heel voorzichtig het rooster aan de voorkant losgemaakt, want daar zit een grote pin op. En aan de achterkant zat die ook nog een beetje geklemd en zo komt de kap eraf. En dan is dit het binnenwerk met de motor die normaal gesproken hier opgedrukt wordt als hij vast zit. En de schroef hier onderin is dus ook van de motor en niet om de kap eraf te halen. Hier zo zitten de pinnen, de, de metalen plaatjes die op de pinnen pinnen van de stroom pickup hoor te rusten en hier zit een pin van de stroom pick-up uh, deze stroom up zat helemaal verbogen die zit nu goed vast um, Alles ziet er netjes uit verder. Ik had dus gehoopt dat hier een printplaat op zou zitten, uh, waarmee ik uh, de de hele blok makkelijk kon digitaliseren. Helaas zit er die niet op omdat dit een ouder model is. Dat betekent dat als ik hem digitaal wil laten rijden dat ik de hele boel zo moet gaan los solderen. En ergens in deze kap die ongeveer zo groot is als de motor zouden we dan een decoder moeten kunnen. Uh, hiervoor is er ruimte, maar dan zit die in de cabine. Even kijken of ik dat wel wil. Ik heb er een nachtje over geslapen. Ik ga hem digitaal maken. Het eerste probleem is dat uh, de motor zijn stroom krijgt van het chassis. Dus aan de onderkant, hier zit een geïsoleerde uh, uh, pol voor de motor, die komt tegen. Uh, dit uh, pinnetje hier aan, dat gaat naar de wielen aan deze kant. Uh, deze kant van de motor, deze boven de motor, die zit gekoppeld aan het motorchassis. Het motorchassis uh, zit vastgeschroefd op het locomotiefchassis en deze kant hier maakt contact met dit hele blok metaal. Om uh, digitaal te rijden moet de motor geïsoleerd worden, dus uh, uh, deze verbinding hier, die moet eruit. En ook moet de verbinding eruit tussen de uh, pick-up uh, van deze wielen hier en het chassis zelf. Omdat als er ergens een keer kortsluiting is, dan uh, is denk ik uh, snel je, uh, is je decoder eraan. Verder zit er hier en hier een lamp. Gloeilampjes, die ga ik uh, proberen te vervangen met uh, leds, zodat ik dit hele blok niet meer nodig heb voor de stroomvoering. Nou, als eerste, hier zit dus een, iets op wat lijkt op een draaischroef. Dus was mijn gedachte, die ga ik rustig proberen te draaien. En dat lijkt ook te lukken. Hieronder zit de koolborstel. Dus ik hoop niet dat er iets uitspringt. Kijk. En deze zorgt voor de extra geleiding. Uh, deze wil ik vervangen door iets van plastic. Mijn uh, favoriete spul is uh, dit soort L-vormig uh, plastic van een uh, bouwmarkt. Ik denk dat als ik uh, het is een beetje dikker dan uh, het, uh, uh, wat het eerst uh, was. Ik hoop dat het geen probleem is. Ik ga hier een stuk afknippen. Uh, gat erin boren. En dan uh, moet het goed komen. Het stukje plastic zit ertussen. Uh, als het goed is is de koolborstel nu geïsoleerd van het motorframe. Ja, hij doet het echt. Niets, geen geleiding. Aan de andere kant ook geen geleiding. En belangrijker is, doet de motor het nu als ik er stroom op zet? En hij doet het nog. Dus dat is stap 1: de motor is nu geïsoleerd van het frame. De volgende stap is dat, uh, kijken waar nu dit, uh, de, de, de wielen contact maken met het frame. En dan zorgen dat dat niet meer gebeurt. Voor ik verder ga, heb ik er wel uh, deze condensator uitgehaald. Deze condensator zit tussen de uh, twee uh, wielen in in feite. En die zorgt voor de ontstoring, zodat de ruis van de motor niet op de rails terechtkomt en niet bij de buren op de tv, uh, vroeger. Maar die zorgt er dus ook voor dat een uh, DCC signaal uh, ja, ja. onderdrukt wordt. En, uh, ik moet natuurlijk geen condensator hebben tussen mijn stroompickups uh, uh, van de decoder. Ik kan hem nog steeds tussen de polen van de motor plaatsen. Dat zou geen kwaad kunnen. Moet even kijken of ik dat ga doen en, en uh, waar. Maar ik haal hem in ieder geval eruit tussen de, uh, tussen de wielen. Ik heb ook de onderkant losgehaald. Dus ik hoop nu dat ik het hele frame eruit kan krijgen. En ik haal ook vast deze draden eruit. Zo. Um, dit is nu eigenlijk alleen maar de wielen en het uh, een stuk van het frame. Dat ga ik even opzij zetten. En ik verwacht eigenlijk dat er tussen de wielen en het metaal. Um, ik denk niet dat er een, een verbinding is tussen dit blok metaal en deze strips. Ik vermoed dat deze koperen busjes en het feit dat deze wielen rusten in het uh, metaal het grootste probleem is en dus dat één kant van de wielen geïsoleerd is en de andere kant verbinding maakt met uh, deze busjes dus. Eens kijken of dat zo is. Ik hoop het niet, dat maakt mijn leven een stuk makkelijker, maar als het wel zo is dan uh, Nee, dat ziet er goed uit. Dat is mooi. Anders is het onmogelijk om het frame te isoleren. Maar als nu, zoals in dit geval de wielen aan twee kanten geïsoleerd zijn. Dat betekent dat er hier ergens een contactpunt moet zijn. Wat uh, tegen het frame aandrukt. Even zoeken waar uh, dat is. En als ik dat gevonden heb. Ik denk dat het dit puntje hier is. Hier steekt er eentje zo mooi uit. En. Eens kijken, heb ik hem goed? Ik denk het wel. Dan druk dat punt precies hier tegenaan. Als ik hier vanaf ben. En de boel even nog voor de zekerheid een beetje isoleren, dan zou dit hele frame geïsoleerd moeten zijn van de wielen. Mijn plan is om deze um, Lockpilot 5 micro te gaan gebruiken. Ja, mijn kleinste vingernagels zijn nog groter dan deze. Um, alleen deze heeft een maximale belasting uh, van uh, 1 watt piek 0,75 constant. Um, maar Leds hebben niet zo'n hele hoge uh, stroomverbruik, dus die zullen nog niet. Heel erg veel aan bijdragen, maar ik weet niet hoeveel deze motor kan hebben. Dus ik heb hier mijn stroommeter op ampère meter staan. Uh, maximum van 10 ampère. Nou, dat zal ik niet nodig hebben. Uh, mijn transformator staat op vol vermogen. Hier zit hij doorgelust naar de uh, voltmeter. En tussen deze twee zit nu de spanning. De stroom loopt dus door de rode door de voltmeter hier naartoe en daarna door de motor naar deze en als het goed is laat mijn voltmeter dan het aantal ampère zien is de theorie ja. vol vermogen is dus niet zo heel veel maar als ik er nu belasting op ga zetten en hem zelf stop dan zie je nou wat was de maximum 0,65 dat ik net heb gezien dat is allemaal nog binnen de limieten van deze decoder. En ook de andere kant op. Ik zie ik geen grote verschillen. En natuurlijk met minder, uh, minder uh, volt erop. Minder stroom erop wordt het uh, stroomverbruik ook minder. Bij deze motor tenminste. Dus uh, ja. Mijn conclusie is. Dat ik nog, uh, nog maar 15 ampère over heb voor mijn uh, verlichting en ik denk dat ik het daarmee wel ga redden, als ik dat uh, tenminste als ik check doe met leds. Maar dat wetende, deze kan het aan, of eigenlijk deze kan die motor aan, heb ik hier dus een super kleine decoder die ik uh, waarschijnlijk ergens in het weg kan werken zonder dat te zien. En, uh, de connector heb ik niet nodig, dus uh, die gaat bij de collectie aangesneuvelde connectoren. En ik ga de boelens uh, aansluiten. Om te beginnen ga ik uh, de stroom aansluiten. Zodat ik uh, uh, dit uh, blok of zodat ik dit kan isoleren, dit blok erop kan zetten en kijken of dat inderdaad afdoende is. Ik heb uh, de decoder erop gesoldeerd, even tijdelijk alles afgeplakt. En ik laat dat even op, uh, op zijn plek liggen. Uh, want ik ben nu bezig met het blok hier. Uh, dit is waar de groeilamp zo. de voorkant in zat. Dit is de led waarmee ik hem wil vervangen, maar deze led is net wat breder dan de oude gloeilamp. Dus dit vierkante gat moet breed genoeg worden dat deze led erin kan. Dat betekent dus uh, een beetje bijboren zodat die letter verder in kan zakken uh, zodat hij uh, niet buiten de behuizing uitsteekt. Want als hij buiten de behuizing uitsteekt dan komt hij hier tegen de zijkant van de plastic kap aan. En het is net niet uh, minder dan een millimeter, maar ik wil dat uh, en ik krijg hem niet, dit de pootje niet verder plat, dus ik ga hier eventjes het gat wat wijder maken dat de letter wat verder in kan vallen. En dan denk ik ook dat die uh, hier beter, in de, uh, de, beter de, de lichtgeleider ook kan belichten. Dus het is niet erg om dat even te doen. Zo, de lampjes zitten erop. De frame zit er weer op. Ik heb de pin die ik tegenkwam eruit gehaald. Ik heb de boel geïsoleerd en nu is de grote vraag... ...is het blok... ...het grote blokje hier, zit daar nog stroom op. Het glijdt goed. Niets op deze wiel. Niets via dit wieltje. Niets via dat wieltje. Ook die is goed. Ook deze is goed. En ook die gaat goed. En om het zeker te weten... ...zou er wat geleiding moeten zijn tussen die... Uh, eigenlijk ook tussen die twee, maar dat wil niet echt. Zal ik nog eens naar moeten kijken. Ja, hier is ook geleiding. En hier is ook een beetje geleiding, maar niet heel veel. Dus dat betekent, nou ja, de geleiding van de wielen, dat uh, moet ik uh, eigenlijk even aanpakken. Uh, ervoor zorgen dat dingen goed aangedrukt zijn. Uh, maar dat het... Uh, het blok is nu geïsoleerd. De leds zitten erin. Deze is geïsoleerd. Uh, dus als deze erin gaat. Dan moeten hier kabels op. En dat zijn de oranje en de grijze. Dus die ga ik wel dus zo dadelijk opzetten. En even kijken wat de voorkant is. Zo. De motor komt zo in. En grijs is motor linkerzijde. Ja, dat is een beetje lastig in dit geval. Want <laughs> Tja uh, Daar heb ik niet zoveel aan Ik ga ze er dus gewoon opzetten En ik hoop dat ik het op de goede volgorde doe En als dat niet zo is Dan zal ik ze er uh, Ofwel in de software moeten zeggen de motor zit verkeerd om Of uh, later nog omdraaien Ik denk dat deze prima zijn om op te solderen Ik hoop dat deze prima zijn om op te solderen Dus dat zou niet al te veel werk moeten zijn als dan de motor erin zit, dan kan ik daarna de ledverlichting gaan doen en deze op gaan bergen. En ik denk dat hier op zich een prima plek gaat zijn. Je even hoe klein die is. Om de motor vooruit te laten lopen, als de decoder zegt dat hij vooruit gaat, is het draadje is het oranje boven. Dat is makkelijk, goed onthouden. Dat uh, betekent dat ik hier nog wat ga opruimen. de ah, bedrading. Dat het er net uitziet. verlichting. Uh, uh, ga ik een uh, 1k8 uh, uh, weerstand gebruiken. Dat zou dus 100, sorry, 1800 uh, ohm zijn. Daarbij branden de leds niet al te fel. En uh, de lange poot van de leds die gaat op de blauwe. Draad, de gezamenlijke pluspool en de korte daar komen de weerstanden aan en die gaat naar wit voor de voorkant en geel voor de achterkant. Uh, dus dat ga ik hier nu nog inbouwen en daarna de boelen in elkaar zetten uh, nadat ik de draad al weg heb gewerkt. En Dan zou ik een digitale uh, hippel moeten hebben. De LED zit niet helemaal op zo'n plek, dus je ziet dat uh, aan één kant de blikking helderder is dan uh, aan de andere kant. Uh, op camera is het een stuk erger dan wat ik zelf zie. Er was de wasse blikklekkage, heb ik heeft met wat vlakte tape. En in de cabine zit de decoder. Als dus je heel goed kijkt, zie je een muur zitten. Je kan hem nauwelijks op camera krijgen. Dat het zelfs is. zo is dat het een kleine getaald is. Dat betekent dat deze digitaal rijdt. Een beetje bobbelt. Er ontbreekt één trapje. Op de RSC in orde. Dus ik hoop om binnenkort een baan te kunnen laten rijden. Bedankt voor het kijken. Uh, like, subscribe, comment en hopelijk tot snel.